Goedemiddag allemaal, dankjewel dat je hier bent komen. Dankjewel voor het officiële. Deze bijeenkomst heeft verschillende effecten. Jullie hebben een prachtig boek gekocht en ik gekregen. Maar jullie taal is ook voor altijd een heel klein beetje veranderd, doordat je nu naar mij hebt uh, geluisterd. zou dan stem zijn dacht ik uh, zo Als je zit te denken zeg je eigenlijk altijd uh, doe mijn denk. hard ook en ik hard